Onbekenden met elkaar in contact brengen. Dat is het doel van de Canadese organisatie Mammalian Diving Reflex op het Possible Futures Event in de vooruit in Gent. Bezoekers spelen spelletjes om een socialere mens te worden. Een zomerkamp, maar dan zonder zomer, zonder kamp, met vreemden en dubbel zoveel plezier. Thank you.